In. Waarom zijn al die dingetjes erin? Wat is dat? Ik weet dat dit bijvoorbeeld de taart is van je verjaardag. Wat moet ik vertellen van wat de, de, de... Waarom je gelukkig wordt hiervan? Wat het die is. taart maakt me gelukkig omdat ik op mijn verjaardag werd verrast. Uh -huh. En die camera maakt me... is een herinnering Aan de video die we hebben gemaakt. Van je liefde? Ja, van mijn liefde. Een mooie harten uh, bovenop. Die hart uh, is, betekent ook iets voor mij. Want. Uh, mijn liefde heeft mij ook zo'n. Een, uh, een hart uh, gegeven aan mij. En, uh, Want je dat wist dat het... niet dat er zulke mooie liefde kon bestaan? Ja, dat wist niet. En, uh, ja. Dat heb ik bij haar meegemaakt. En, uh... en uh, je moeder die straalt daar ook in haar Bollywood uh, Bling uh, ja. Bling uh, ja. gebeuren hier. Die keek graag naar Bollywood films. Die is er nu ja. niet meer. Nee, dus dat nee, maakt je ik soms heb, Ik heb haar drie, vier weken geleden verloren. En uh, ja, uh, haar favoriete serie was een Bollywood uh, serie. En je ziet haar lachen als ze dat aan het ja, kijken. Dat en is gewoon, genieten. Ja, uh, dat is gewoon gelukkig was toen. Uh, ja. Toen ze ernaar keek en uh, dat, dat bleef op mij achter. En, uh, en, uh. Dus als je hiernaar kijkt, dan zie je, je ziet liefde van het meisje, je vrouw, je ziet liefde van je moeder. Ja, ja. En dan ben je niet alleen. Nee, terug niet. <laughs>